Bij een cursus over databanken is het misschien een goed idee om te beginnen met de vraag, wat is een databank? Wel, een mogelijk antwoord zou dus kunnen zijn dat het een plaats is waar gegevens worden bewaard. Maar dat is nog maar de eerste poging om een antwoord te geven. Een plaats waar gegevens worden bewaard. Dat was de eerste definitie nu. Een plaats, dat zou bijvoorbeeld een tekstbestand kunnen zijn. Ik kan mijn gegevens gaan bewaren in een tekstbestand. En hoe zou dat eruit kunnen zien? Hoe zouden die gegevens eruit kunnen zien? Wel misschien als volgt. Het is een tekst. Joske is een man, woont in de Tramazant 122, Schoten, 42 jaar oud. Postnummer van Schoten is 2900, Mariken is een vrouw. In dezelfde gemeente als Joske, maar in de Tramazant 124. En zij is 45 jaar oud. Karen is ook een vrouw woont in Lier en het postnummer van Lier is 2500. De straat is hoog Lachen, nummer 75, en Karen is ook 45 jaar oud. Dat zijn gegevens, dat is data. En we zouden dus kunnen zeggen dat het tekstbestand waarin die data staat, dat dat een databank is. Nu, een databank heeft ook nog wat extra mogelijkheden, extra eigenschappen nodig. Een databank moet zogenaamde CRUD operaties toelaten. En wat zijn CRUD operaties? Dat zijn dus vier operaties. De C staat voor create. Het moet mogelijk zijn om nieuwe gegevens toe te voegen. En op zich zouden we kunnen zeggen dat is met deze data niet echt een probleem. Of met dit tekstbestand niet echt een probleem. Ik kan achteraan gegevens toevoegen van nog andere personen. Read. Het moet mogelijk zijn om gegevens te lezen. In eerste instantie lukt dit wel. Alleen is het soms wat moeilijker om informatie terug te vinden. Als ik zou zeggen, vertel mij eens wat het postnummer is van Marieke, dan moet je wel een keertje kijken. Oké, okay, Marieke woont in dezelfde gemeente als Joske. Joske woont in Schota. Ah ja, het is 2900. Update is een groter probleem. Ik kom daar zo dadelijk op terug. En delete kan ook wel eens problemen opleveren. Dus we eens een keertje kijken hoe dat het zit met die twee laatste operaties. Die eerste twee, dat gaat nog wel, maar die twee laatste operaties, waar loopt het mis met deze data? We zullen beginnen met het verwijderen van gegevens, de delete. Stel dat dit een lijst is van klanten en Joske is geen klant meer bij ons, dus we gaan Joske verwijderen uit de databank. Alle data van Joske zijn op dit moment verdwenen. Maar nu heb ik een probleem met Marieke. Want er wordt hier gezegd dat ze in dezelfde gemeente woont als Joske. En de vraag is nu in welke gemeente woont Joske, dat weten we niet meer. Door gegevens van Joske te verwijderen, verliezen we ook informatie over Marieke. En bij een update, hier heb ik terug het oorspronkelijke bestand, bij een update hebben we een gelijkaardig probleem. Stel dat Joske verhuist. Van Schoten naar Merksem. Hij woont in de Tramazandtlijn 122 in Merksem. Nu, Marike, volgens deze informatie, woont in dezelfde gemeente als Joske. En het zou natuurlijk kunnen zijn dat zij mee verhuisd is met Joske, want eigenlijk waren ze buren. Ze monden naast elkaar in Schoten. Dus het zou kunnen zijn dat ze mee verhuisd is, maar die kans is klein of we mogen daar toch niet automatisch van uitgaan. Dus wat we hier in feite hebben, dat is dat onder deze vorm. Zijn de gegevens van Marieke zijn die afhankelijk van de gegevens van Joske? En u zou kunnen zeggen dat het een slecht idee was om te schrijven ze woont in dezelfde gemeente als Joske. Maar de basis van het probleem hier is dat de gegevens niet gestructureerd zijn. We zitten hier met ongestructureerde gegevens. En daar zullen we eerst een oplossing voor moeten vinden. We moeten onze gegevens gaan voorstellen onder een meer gestructureerde vorm. En een gestructureerde vorm zou een tabel kunnen zijn. In een tabel krijgen we rijen of records. En voor elk van de rijen hebben we dus de gegevens van één persoon. Naam, geslacht, leeftijd, straat, postnummer en gemeente. En nu zijn de gegevens van Marieke niet meer afhankelijk van Joske. Natuurlijk, u kent dat symbool misschien wel, hè? had ik op deze manier kunnen aangeven dat Marieke in dezelfde gemeente woont als Joske... Maar dat zou een slecht idee zijn. Zet daar maar dat Marieke ook in Schoten woont en dat zij ook postnummer 2900 heeft. Dus ten eerste zijn de gegevens van Marieke niet meer afhankelijk van Joske, maar ten tweede zien we nu ook veel duidelijker wat het postnummer is van de gemeente van Marieke 2900. Naast rij bevat een tabel ook kolommen of velden of fields. En voor elk van de eigenschappen van een persoon voorzien we hier een aparte kolom. En zoals we daar juist al hebben gezien, het wordt nu veel gemakkelijker om te zien wat het postnummer is van, uh, van Marike, 2900. Dus nog een tweede voordeel. Als we terugkeren naar de oorspronkelijke tekst, dan is het daar niet altijd even duidelijk wanneer informatie ontbreekt. Dit is niet meer helemaal de oorspronkelijke tekst. Want in deze tekst staat bijvoorbeeld niet meer de leeftijd van Karen. Die is verdwenen. Valt dat direct op dat de leeftijd verdwenen is? Nee, dat valt niet direct op bij mij toch niet. Misschien dat u het direct gezien had, maar ik zag dat niet direct. Als ik in een tabel de leeftijd weglaat, dan is het wel duidelijk dat voor Karen de leeftijd niet is ingevuld. Dus voor elke kolom kan ik gaan kijken, staat daar de juiste informatie? Heeft elke persoon een leeftijd gekregen? En dat is een bijkomend voordeel van zo'n gestructureerde vorm van zo'n tabel. Laten we nu eens kijken naar de term functionele afhankelijkheid. We hebben al gezien dat ik eventueel, dat is een slecht idee, maar ik zou eventueel kunnen aanduiden dat Marieke in dezelfde gemeente woont als Joske. Door die dubbele aanhalingstekens zeg ik eigenlijk: het is hetzelfde als de regel daarboven. Maar we weten ondertussen dat dat een slecht idee is. Want wanneer Joske nu zou verhuizen naar Merksem. dan verhuist Marieke automatisch mee, want er staat: Marieke heeft dezelfde gegevens als Joske. En dat is natuurlijk niet de bedoeling wel door het zo te schrijven maken we Marieke of de gegevens van Marieke maken we functioneel afhankelijk van Joske. Wanneer ik iets wijzig in Joske, dan mag ik niet vergeten om het ook te wijzigen in Marieke. Daarom dat het een goed idee is om die gegevens 2900 en schoten bij Marieke echt te herhalen. Nu zijn ze niet meer functioneel afhankelijk van elkaar, want wanneer ik nu Joske laat verhuizen naar Merksem, dan blijft er staan dat Marieke in Schoten woont. Dit was functionele afhankelijkheid tussen twee records, maar ik kan ook functionele afhankelijkheid hebben tussen twee verschillende kolommen, tussen twee verschillende velden. En misschien dat u wel doorheeft tussen welke twee velden er een functionele afhankelijkheid bestaat. Inderdaad, tussen postnummer en gemeente. Ik heb het u horen zeggen. En u zou nu kunnen zeggen, ja maar ik heb niks gezegd. Wel, ik ga iets strafvertellen. vertellen. Ik heb het u horen denken. <lacht> Dat is natuurlijk wel erg schrikwekkend wanneer u beseft dat ik van hieruit kan horen wat u juist aan het denken bent. Goed, laten ons terugkeren naar de serieuze kant van de zaak. Ik wou gewoon eens uitproberen wat het deed om een soundeffect, om een geluidseffect toe te voegen aan PowerPoint. Maar we gaan terugkeren naar de data zelf. We hebben hier een functionele afhankelijkheid tussen postnummer en gemeente. Want stel dat Joske mij zou opbellen en zeggen van ik verhuis naar Merksem, dan kan ik de gemeente veranderen in Merksem. Maar dan mag ik niet vergeten om ook het postnummer te wijzigen. Want die twee zijn functioneel afhankelijk van elkaar. Wanneer ik de gemeente verander, dan moet het postnummer mee veranderen. Nu, ik zou het ook anders kunnen bekijken. Wanneer ik naar een persoon ga zien, dan weet ik dat een persoon een naam heeft, dat een persoon een leeftijd heeft en een persoon heeft ook een gemeente waar hij woont. Maar een gemeente heeft een postnummer en een gemeentenaam, 2900 Schoten. En we zien hier dat er wel een verschil is tussen naam en leeftijd aan de ene kant en gemeente aan de andere kant. Naam en leeftijd hebben geen eigenschap, hebben gewoon een waarde. Naam heeft de waarde Zoske gekregen, leeftijd heeft de waarde 42 gekregen. Maar een gemeente heeft verschillende eigenschappen. Een postnummer, een naam, eventueel wie is de burgemeester van die gemeente, hoeveel inwoners heeft die gemeente, wat is het adres van het gemeentehuis van die gemeente. Dus in feite, net zoals een persoon eigenschappen heeft, heeft een gemeente dat ook. En vandaar dat we een gemeente als een aparte entiteit zouden kunnen zien, met zijn eigen eigenschappen. Een gemeente heeft een postnummer, in dit geval 2900. Een gemeente heeft ook een gemeentenaam, in dit geval Schoten. En net zoals we een persoon een aparte tabel geven, kunnen we dat ook doen met een gemeente. We kunnen ook een gemeente in een aparte tabel zetten. En zo zien we dat we niet alleen een tabel hebben voor de personen, maar ook een tabel voor de gemeente. We spreken hier over een persoon-entity en over een gemeente-entity. En de algemene regel is dat elke entity zijn eigen tabel krijgt. Nu hoor ik u al denken, u weet, ik kan horen wat u denkt, nu hoor ik u wel denken, ja, maar eigenlijk zijn we nu wel informatie kwijtgespeeld. Ik kan niet meer zien... Waar Joske, Marieke en Karen juist wonen, in welke gemeente dat die juist wonen. En vandaar dat ik nu extra informatie moet gaan toevoegen. Ik zal op een of andere manier moeten aangeven dat Joske in Merksem woont, dat Marieke in Schoten woont en dat Karen in Lier woont. Met andere woorden, ik moet relaties gaan definiëren tussen die entities. En vandaar dat we ook over entity-relationship diagrammen spreken, dat zijn diagrammen die eigenlijk de structuur van uw databank duidelijk maken of beschrijven. En die bevatten zowel de entities, welke entities heb ik, maar ook de relations. Want dat zijn de twee onderdelen die we in een databank moeten terugvinden. Nu, hoe dat we die relations gaan leggen in een databank, dat heeft te maken met het soort databank. Een relationele databank, die wij gaan bekijken, die gaat die op een andere manier bijhouden dan een voorloper, bijvoorbeeld de hiërarchische databank. Maar belangrijk om te onthouden dat is dat we in een databank zowel entities als, als relations hebben. Nu wil ik nog even terugkomen op de term functional dependency. Waarom laat ik u dit zien? Wel eigenlijk om twee redenen. Ten eerste om uw schrik aan te jagen. Ik hoop dat u schrik krijgt van die definitie hier. En ten tweede om u geen schrik aan te jagen. Wat u hier ziet is de officiële definitie, zoals die beschreven werd of wordt in het boek An Introduction to Database Systems van CG Date van heel lang geleden, van 1990. Daarin staat eigenlijk de, de theorie van databanken beschreven, die heel wiskundig is. En hier ziet u zo'n beschrijving wat dat eigenlijk inhoudt, functional dependency. Nu, ik ging zeggen, het is ook om u gerust te stellen, dit moet u niet kennen. U moet deze definitie niet kennen, u moet niet weten wat dat juist inhoudt. Het is voldoende dat u weet dat er zoiets bestaat en dat u dat met uw eigen woorden kunt duidelijk maken, maar deze definitie moet u niet kennen. Maar ik laat het u wel zien om aan te duiden dat er een hele wiskundige achtergrond is bij die databanksystemen en dat alles wat hier verteld wordt, dat dat ook volledig theoretisch onderbouwd is. Dus als u later dingen tegenkomt waarvan u denkt van hoe komen ze daar aan, wel, daar zit een hele wiskundige theorie achter, die u voor alle duidelijkheid niet moet kennen. Dus eigenlijk moet u geen schrik hebben van deze definitie, vergeet die gewoon. Zorg ervoor dat u weet wat het inhoudt, maar u moet het niet onder deze vorm kunnen voorstellen. Om te eindigen, nog twee vragen waar u over kunt nadenken. Hè. Waarvan is klut de afkorting? En ik heb het eigenlijk al uh, laten aanvoelen, hè. u zou toch nu in uw eigen woorden moeten kunnen beschrijven wat functionele afhankelijkheid of functional dependency eigenlijk wil zeggen.